Zodra we bekend zijn, leren we aan dat, dat drugs uh, slecht is. Um, de, de, de drugs zijn zo'n beetje zo de dt-fout van de samenleving. Zo van, je, je kan er niet over discussiëren, je hebt een dt-fout gemaakt, je bent fout bezig. En zo, zo, zo doen wij ook over drugs. Um, er is heel veel schroom effectief bij media, bij politici, om daar een, een open debat over te voeren. Ik vind drugs geen probleem, drugs, drugs is, is ook van alle tijden. We hebben altijd roestmiddelen opgezocht om, om ons beter te doen voelen, uh, rustiger te doen voelen. Um, ik, ik, ik vind het op zich geen groot pro probleem. Drugs kunnen natuurlijk wel een probleem zijn, maar dat is met alles uh, dat, waarvan je te veel is of, of uh, waarvan je te veel neemt. Ik ben, ben opgegroeid in de jaren 90. Ik heb dus de eerste techno-parties in Gent meegemaakt, I Love Techno, Cosmos, 10 days off. Um, en, en plots was dat daar zo in het nachtleven drugs. Dus ik heb het eigenlijk gewoon eerder op een heel ja, prettige manier uh, leren kennen. We hebben in elk geval er niet voor gezorgd dat er minder drugs is in de samenleving. We hebben er ook niet voor gezorgd dat het veiliger is. Want ja, we, we, we, we voeren een soort oorlog tegen drugs. In plaats van daarop op een verstandige of, of in elk geval niet per se overdreven emotionele manier over te praten. Dus, dus ze zijn ook niet veiliger geworden, dan drugs. Dus je hebt niet minder drugs, je hebt geen veiligere drugs. Um, dan denk je dat in het algemeen het, het met ons beleid gewoon niet echt de goede kant uit gaat. Mijn aanvoelen: zet je wel al stappen vooruit als, als je echt gewoon begint met, met een, een soort decriminalisering? Um, wat denk ik in Portugal grotendeels het geval is. En, en ook als je daar dan kijkt. Ja, daar zie je geen spike van druggebruik ofzo. Het is niet omdat je dat uit de criminele sfeer haalt dat het plotseling de helft van Portugal verslaafd is. Ik, ik zou dat fantastisch vinden mocht je eigenlijk eindelijk een, een, een, een discussie krijgen tussen politici, om, om te beginnen al in een parlementaire werkgroep, over, over alternatieven. Want wat er is, dat, dat is er nu al decennia. Uh, dus als je echt een werkgroep wil oprichten om, om een bepaalde richting uit te gaan, dan ga je echt op zoek moeten gaan naar. Naar dingen die, die veel mensen nog niet gehoord hebben.